Hallo en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik mijn F6-proefje voorbereiden in mijn kamertje. Dus laten we maar beginnen. Het ziet er heel mooi uit in mijn pyjama. Hè? Even een glaasje melk erbij gepakt. En Oké, okay, ik ga dus mijn F6-proefje oefenen. Ik heb alweer mijn telefoon. De oh, telefoon erbij. Proeven. Nee, Oké, okay, ik kan niet veel doen. Maar we gaan beginnen met B. Dan tik ik in F N R S F6. Want ik ga natuurlijk voor de eerste keer de 6. Nou, versie K. S dus. vind ik ook goed. Ik heb hier heel protocol. We gaan hem even doornemen. En dan kan ik ook gelijk in mezelf zeggen van. Of tegen jullie van waar ik dan op moet letten. Oké, AX binnenkomen in de Dus X en G handhouden houden en goed. Er C op de linkerhand. EXB. Kijk, dat is zo. EXB. Door een S van hand veranderen. Door doorzitten. Ook oh, moet doorzetten. No. x KXM van hand veranderen. Daarbij de hals. Laten strekken. Dus MC deel op maat de maken. EB B, grote volte. Doorzitten en arbeidsgroep liggen. Yes, eerste linkergroep. Daar hou ik van. C C grote volte. Dus E en K arbeidsdrap. Dus A en M. arbeidsstap. Arbeids. Stap. Ja, arbeidsstap. Ja, dat is dit wel. Ik ben heel goed in. Oké, okay, H B van de hand veranderen. Daarbij enkel passen. Dus dat verruimen. Je belde je stap sowieso al hard. Dus dan moet ik zorgen dat het je stap. Je stapt het wel. Tussen C en X, arbeid, B, E half grote volte. doorzetten, Voor E. Uitknop rechts. Dan Daar. Nou, zei ik grote dus tussen B en F A en straf, kijk ze even van hand van dat het daarbij. Oké, okay, ik ga even op mijn telefoon kijken wat daarbij hoort te zijn. Want ik ben nu wel heel erg benieuwd. Ik weet niet hoe het telefoon is, dus het is een beetje anders ingebeeld. Dus ik weet nog niet precies waar het is. Oh, ik moet natuurlijk ook nog een theorie doen volgens mij. Hoe oh, ja, of dat moet aan het einde doen, dat weet ik niet precies. Oké, okay, bekijk protocol. Ja, van de hand veranderen. Oh, kijk, Er staat hier f -X van de hand veranderen. Daarbij tussen f en x, arbeidstap. Net zoals bij, bij de be, zo bij de bb, nu de, de, de, de be, de bb. Uh, moet je op de diagonale lijn, moet je van. Stap naar draf. Alleen, nu ga je van draf naar stap. Dus echt precies in het midden. We kunnen hem ook gewoon even uitprinten. Zullen dus we dat gewoon doen? Hier papiertje en daar kan je gewoon alles mee doen. Auw. Want het is je eigen papiertje. Dus dan heb ik hier... stiftjes volgens mij. Deze. Deze. We gaan we beginnen. We beginnen met AX. Die doen we roze. Wat niet AX binnenkomen in arbeidsdag. Oké, okay. we hebben nu de eerste regel. AX binnenkomen in arbeidsdag. Wil ik daar nog wat bij zetten? Leuk kijken. En als je dat zon vindt of je niet genoeg ruimte hebt, pak dan. Op te staan. Ik kan het niet lezen, maar er staan stickers. Goed hè? Er staat hier, binnenkomen arbeidsdrap. Wat zet je er dan bij? Even kijken. Naar de jus. En dan zet ik erbij een... Gaan we de volgende. Dus X en G, houden en groeten. Die gaan we blauw doen, want die is iets lastiger. Dan pak ik er weer eentje. Oefen. ik heb hem voorbereid. Ik heb hem eerst uitgeprint. Nu heb ik alles een kleurtje gegeven. En nu ga ik op de achterkant, ga ik met kleurtjes. Dus ik begin hier met paars. Paars betekent nog oefenen. Even kijken. We hebben hier roze, paars, oranje, blauw. Wat was het dan? Roze, paars, oranje en blauw. Yay! Dan Hier de tekeningen, uh, hier die en hier nog steeds deze. Die ligt even opzij. En dan ga ik het proefje openen via mijn telefoon. Ik kijk de video. Ik kijk hem mee. Ik draai Het wordt gevraagd. Binnenkomen over de AX en tussen X en G hand houden en aangroeten. Nou, die hebben we ook weer gedaan. Dan kunnen we nog even kijken wat voor tip van het pro we nog hebben. Ik denk dat we zo al heel erg goed hebben geoefend. We hebben briefjes gemaakt. Dat werkt voor mij altijd heel erg. We hebben die gemaakt. Dat werkt de meeste van mij ook wel. En ik heb geen oud protocol. Dus daarom doe ik het zo. Oh, zo. <laughs> Ik ziet er spannend uit vandaag. Samen met Tess gaan we een proefje oefenen. Er staan een heleboel camera's. Ik heb er eentje helemaal daar neergezet. Even aanwijzen. Waar is die? Oh, oh, oh. Dat gaat niet daar. En er staat er ook nog een in het Daar. Ik zie het Daar. Hier is Bel. Hoi Bel. We gaan... Uh, wat, gaan we? Oh, wat gaan we doen? We gaan een proefje F6 Nou, Tess heeft mij een uh, heel... Oh, oh, oh er ja. valt wat. Ja, dat ga ik nu niet meer pakken. Ja, het zal best. Tessa heeft allemaal briefjes gemaakt. En alles uh, beschreven. Dus ik ga het nu alleen voorlezen. En dan kunnen jullie meekijken. Maar die andere camera gaat na een kwartier uit. Dus we moeten nu beginnen. F6, versie B. Proef met doorzitten, Tessa. Oké. Okay. Ik hoop dat ik het zo kan. Dan kunnen jullie nog zien wat ik zeg. Okay. Uh, AX, binnenkomen in arbeidsdraf tussen X en G, halt houden en groeten. Dit ging nergens over. Doe het nog maar een keer. Alleen het is zo doorgestreept dat ik niet weet dat ik, of ik het kan lezen. Ik zeg het is zo doorgestreept dat ik niet weet of ik het kan lezen. Halt houden en groeten. Dat is geen halt houden. En uh, dat is een beetje raar. Groeten. Dat is beter. C rechterhand. Oh, voorwaarts in arbeidsdraf. C rechterhand. BXE. Door een S van hand veranderen. Doorzitten. Dus BXB doorzitten en door een S van hand veranderen. Moet je goed opletten dat je erom stelt. Dus netjes op de AC-lijn. richten. En dan om je been heen buigen. Uh, FxH van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. FxH van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. De hals strekken. Okay. Daarnaast staat er iets in het paars, wat ik dus niet kan lezen. Ik kan het echt niet lezen. Tussen H en C, denk ik of zo. Teugels op maat maken en dan staat er iets op. B, C. Moet je ook iets doen? Dat kan ik ook niet lezen. Weet je wat je bij BC moet doen? Grote volte, denk ik, doorzitten. arbeidsklop rechts aanspringen. C, X. Uh, oh. BE E, halve grote volte. Ja, het is niet te lezen, schat. BE, half groot volte doorzitten, arbeidsgelopen rechts aanspringen. CXC, groot volte. Je hebt alles gewoon doorgestreept en dan moet ik het lezen. Doorzitten, netjes aanspringen. Niet klikken. CXC, groot volte. Uh, ja, CXC, groot volte. En dan die hoeken afsnijden. Hè? Mooi rond. En hier niet op de hoefslag komen. Afsnijden. Op de binnenhoefslag, juist. En dan bij A... Juist, goed gereden. Tussen B en E, arbeidsdraf. Tussen A en K, arbeidsstap. Tussen A en K, arbeidsstap. E en van hand veranderen. Daarbij enkele passen... De stap verruimen. Dat moet je kunnen als je er ietsje meer teugel geeft en iets laat doorstappen zou het moeten lukken. En van hand veranderen en arbeidsstap, stap verruimen. Tussen C en H arbeid eraf. En dan doe je iets meer je handen ervoor. Juist, juist, juist. Dat was goed. Ietsje sneller. Nee, niet sneller, ruimer. Dat was te veel. Heel goed. Teugels op weer je teugels op maat. Uh, ik weet dan niet meer waar ik ben. Stap van ruimen. CNA arbeidsdraf. EB. Half groot volte doorzit arbeidsgelop links aan springen. Arbeidsdraf. EB half groot volte arbeidsgelop links. C, groot volte. Dus netjes galopperen. Werkt er eens aan. En dan afsnij je die hoek. CXC grote Ja. En je moet de hoek afsnijden. Doe nog maar een volte. CXC en dan hier nog een keer. CXC grote volte. Juist. Beter. Hier ook. Doe het niet. Hier kom je op. Tussen E en K arbeid je eraf. FXH veranderen en daarbij tussen F en iets. arbeidsstap. Tussen X en H, arbeidsdraf. Nou, dat is arbeidsstap en dan... Uh, ja, maar het is niet te lezen, Tess. Tussen F en X en tussen X en H, arbeidsdraf. Netjes en dan op X, na X moet je naar de draf. Ik kan toch niet voorlezen als je dit dwars doorheen zit te tetren, Dat kan niet, want ik moet er ook nog filmen en geluid opnemen. Dan moet je jouw telefoon geven: arbeidsraaf C, A, slangenvolte met drie bogen. C, A, slangenvolte, drie bogen. Goed omstellen, rechtstellen en omstellen. Goede been licht rijden. KXM van hand veranderen en de draf verruimen. KXM hand veranderen en de, pas, uh, de draf verruimen. Even voorwaarts rijden, dat kan ze makkelijk. Juist, juist, dit is heel mooi. Perfect was dit, Tess. Dus. Terugnemen, terug naar. Ja, keurig. Uh, H X, HxK gebroken lijn doorzitten. Juist, perfect. HxK gebroken lijn doorzitten. Doorzitten, niet licht rijden. A afwenden tussen D en X. Arbeid, stop. X en G halt, houden, groeten. Voorwaarts in de rijbaan verlaten. Stop. Na X halt, houden, groeten. Oké, okay, jongens, wie dit kan lezen, die mag het doen. Drama. Tess kan het lezen, zegt ze. Nou, ik niet. Drama. Ik ga nu losrijden. En voor de eerste keer is het. Ik heb het niet. versie B die Tessa voor de eerste keer gereden heeft en de jury is die van Leeuwen. Ze mag even een volter rijden en dan gaan we beginnen met AX binnenkomen in arbeidsdraf en hier zeggen ze een vijf want ze is te laat. Dus we gaan even meekijken of zij te laat is. Dus dit is een fijne jury die hebben we wel vaker gehad. Uh, ja, ze is absoluut te laat. Dus X en G, halt houden en groeten. Je krijgt ze een 7 voor. Kijk, netjes hoor, zeker. Uh, C, voorwaarts in arbeidsdraf, rechterhand 6. Langer rechtuit, uit dus het gaat niet lang genoeg rechtuit. BXE, door een S van hand veranderen, doorzetten. Je krijgt ze een 6 voor. Tweede boog, te klein. Kijken of ze netjes blijft doorzetten. Ze heeft nog wel als de neiging om te gaan licht rijden, dan. Dat is de tweede bocht. Ja, klein. En vervolgens gaan we naar FXH van hand veranderen. Daarbij de hals laten strekken. Een 5 meer dalen. Dat snap ik wel. Een bel die daalt wel, maar niet tijdens proefjes. En op een of andere manier moeten ze dat gewoon nog samen beter oefenen. Dus ik verwacht ook niet dat ze hier nee, precies. Maar het is al wat. Dus H en C teugels op maat. Hier krijgt ze dan een 6 voor. En daarna gaan we B, E, half grote volte doorzitten. Voor E, arbeidsklok, rechts springen. Hier krijgt ze een 5 voor. En dan wordt ook gezegd de verkeerde galop. Even meekijken. Jazeker, dat is de verkeerde galop. Of contra galop. Maar dan nog wordt dat niet gebruikt. CXC, grote volte 5. Want die is niet rond. Even kijken. Ja. Oké. Okay. En dan krijgen we het, het bnf arbeidsdraf 6, iets er verminder. Iets verminder. Ik weet niet dat het verminder is. Oké. Okay. Uh, vervolgens tussen A en K, arbeidsstap, dan krijgt ze dan netjes een 7 voor. Ja, zij doet het netjes, dus krijgt ze er een 7 voor. En dan krijgen we E, M, van hand veranderen, daarbij enkele passen de stap een 6. Iets gehaast, ja dat geloof ik wel. Dat hebben ze eigenlijk nog te weinig geoefend. En dat is wel iets wat we nog eventjes uh, mee moeten nemen in het trainen. Kijk, ze zou iets rustiger moeten stappen, dat snap ik wel. Nou, dan krijgen we daarna tussen C en H arbeidsdraf. Dus dan krijgt ze gewoon een 7 voor. En terug op de slag. En dan tussen C en H arbeidsdraf. Nou, eigenlijk is dat niet zoveel om te zien, want ze krijgt er een 7 voor. Dan krijgen we E, B, hooggrote potten doorzitten. Voor B aanspringen in de linker galop. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus ik denk dat ze dit wel goed doet. CXC Grote Volte, 6. Dan krijg dan Daarbij staat iets te klein. Dus op de Grote Volte... Dan is die iets te klein. Nou, dat zie ik niet, maar het zou kunnen. Tussen E en K arbeidsdraf krijgt ze een 6 voor... Over naar de draad. En dan f(x) X, H van hand veranderen, krijgt ze een 7 voor. En dan staat erachter, daarbij, tussen F en X arbeidsstap, krijgt ze een 6. Iets verminder minder, ik weet niet wat verminder is, maar goed. Eh, tussen X en H arbeidsdraf en dan krijgt ze er dan een 7 voor. Dus het gaat op zich wel goed, maar ik kan al weten. En dan weer naar de draf. CA, slangenvolten met drie bogen, 6, iets beter verdelen. Dus de bogen zijn toch nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Hier loopt ze wel even heel netjes. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om continu te rijden. Zeker als je pas 11 bent. Het zijn dingen dat uh, duurt jaren voordat we dat kunnen. <lacht> Ik kan het ook niet KXM van hand veranderen, daarbij één keer pas draf verruimen. krijgt ze een 7 voor. Dat kan wel dat heel makkelijk. Dus het is ook wel fijn. Als het dan ook lukt. Ja, het er ook wel redelijk rustig uit. HXK gebroken lijn doorzitten. 5, Deze is te klein. Uh, A, afwenden. Dan krijgt ze een 6 voor. Iets te laat. En dan tussen D en X arbeidsstap. Zo meteen ook een 6 voor. En dan tussen X en G halt, houden en groeten. Uh, vrije stap krijgt ze een 7 voor. Uh, de houding een 7. Zit een 6. Beenlichting een 7. Handhouding een 6. Juist het Beenhulpen 6. Juist het teugelhulpen 6. Juist de tempo 6, algemeen indruk een 6, verzorging een 7, verzorging apart van die ook een 7. Soms wordt gehaast. En het brengt het totaal op 218 punten. Het ging, oh, het ging super goed. Ik heb mijn lintje gehaald. En ik mag door naar jumping. Yay! En ik ben ook heel erg blij met de puntjes. Dat een jury die me ook had geholpen een keertje. Dus uh, ja, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en abonneer oh, op het kanaal. Als je gelijk bezig bent, klik hier beneden op het belletje. Op een belletje, heel fijn. Dan zie ik jullie volgende keer weer. Doeg!